Wat er is, boys. Welkom bij deze nieuwe video. Jullie hebben gezien aan de titel: YouTube blijft mijn views eraf halen. Het is gedaan met YouTube, man. Wallah, YouTube, jullie hoermoeders, zemmeltjes, hè? Broer, jullie halen likes eraf, abonnees en views, man. Fak aan met jullie, man. Boys, like, abonneer of koud van me. Yet, boys. Lijkt myself in mijn my home. En go to no parties, little baby. So don't invite to my phone. Nou, boys, jullie zien het. Bijvoorbeeld deze guy blijft me haten. Als je ziet, YouTube blijf me abonnees eraf halen. Man. Dit is zo hatelijk, boys. Voilà. YouTube, jullie hebben elke video, bijna alle video's van mij hebben jullie allemaal geneukt. Valve, de enige video is kanaalbeoordeel deel 6. Dat praten wij over twee maanden geleden. Dus jullie hebben heel, twee maanden mij geneukt. YouTube, beseffen jullie dat? En het meeste wordt genukt is toch mijn vlog. Want dat is toch wel een speciale vlog. Waar ik grote investeringen heb. Voor de mensen die ik laat nog even in de beeld zien. Ja, kijk hoeveel views ik heb. man Dit is te weinig, man. YouTube, jouw hoerenmoeder. Jullie, jullie, voor jullie deze, man. YouTube, hier, hier. Je gaat nog middelvinden zien waar ik middelvinden naar YouTube doe. Dat ga je zien op die ja Dat staat er volgens mij op zelfs. Mohim, YouTube, jouw hoerenmoeder. Ik ben helemaal klaar met jullie. Want ik moet even eruit gooien. Snap je? Volgende week komt er een China Vlog online. We praten niet veel. Zondag, de week erop, hè. als je in deze video kijkt, is het zondag al. Maar de week daarop komt er eens een vlog. Ik ga naar Franse Spiepij, Frankrijk. Je weet toch? Praat hier niet veel. YouTube, jouw hoermoeder, stop met de views eraf te halen, boys. Laat ook even in de comments achter of jullie dat ook hebben met de likes. De meeste heb ik nu eigenlijk met de views. En views, en voor mij, heel belangrijk, Spiepijs. Praat hier niet veel, man. Laf naar mijn kijkers, laf naar mijn strijders. En uh, ja, man, blijf je eigen, man, deze dag. Je weet toch? Like en abonneren is belangrijk. Ja al, boys.